Dagrollende roofdieren. Tregende de dus slagde asfalt ideaal om wat powerslides te oefenen. Maar zoals dat je ziet, kan ik het al redelijk goed. Dus was er niet veel oefening meer aan. Ik had andere plannen. Een een of ander andere drol van blijkbaar een goed idee om die ambetante drempel nog een keer extra ambetant te maken door hier een plastic spel te leggen dat perfect is om een inlengd skater zijn wielen mee te blokkeren en hem of haar derhalve op zijn muil te doen stuiken. Weg ermee, geen compassie. Ziede dat mijn achteruitgang al reuze vooruitgang heeft gemaakt. Boeg met hun echt op mij gemak te voelen terwijl mijn versnellingen achteruit stond. En ondertussen gaat het nog veel sneller achteruit met mij. Ik haal duist keer over die boordgrot en dit was de eerste keer dat ik struikelde Ik deed zodanig mijn best om een eerbiedwaardige ouding aan te nemen dat niet veel scheelde of ik lag heel oneerbiedwaardig met mijn tanden tegen de grond. Hier is de de zottentrap uit een titel. En sinds kort ligt hier ook een schoon afdaling asfalt als zo zacht is dat precies zij dus. Je ziet hier aan de druppels op mijn lens, dat ondertussen niet geregend. Sorry daarvoor. Ik was me te veel aan het concentreren op niet op mijn mijl stuiken om op die druppels te letten. ik geef toe, dat ziet er schamelijk traag en gemakkelijk uit, zeker omdat ik de hele tijd de reling vast maar ik zweer u, ik was totaal niet gewoon om achterwaarts van zo'n lange trap te rollen en dat was dan een keer super glad ook. De eerste keer dat ik helemaal van boven naar beneden was gerold, voelde echt als een overwinning. Hier echt een wijzeling. Ik moet hier nog komen. Ik ga hier nog komen. Kijk, als je wilt abonneren, kniel ik nederig om mijn dankbaarheid te tonen. Sowieso tot binnenkort. Jouw salutjes.